Uh, het probleem bij mondhoeken is dat ze soms hangen. En dat vinden mensen vervelend. Nou, uh, mondhoeken moet je... Dat zijn fillers waarmee je de mondhoeken mee kan behandelen. Um, het is soms wel eens een lastig probleem om te behandelen, omdat... Um, in tegenstelling tot de marionetlijn, wat wat meer langer doorloopt, loopt... Het vaak het stukje is wat hier zit. Dus hoe je het moet behandelen is soms dat je het niet alleen maar hier inspuit, maar ook soms een klein gedeelte van de lip moet behandelen of bijvoorbeeld het vet wat er overheen hangt uh, wat minder moet laten worden. Nou ja, het is dat wel een duidelijke verbetering, een duidelijke verbetering. Maar soms is het wel een puzzel om het allemaal te realiseren. Dat moeten mensen zich wel. Ja, realiseren. Maar ja, een duidelijke verbetering.